Hoppa! We, we moeten onze team song maken. En ik heb... Wacht even hier, YouTube. een team is is Ranger. FREEZE! Oké. Okay. Kan. <laughs> FREEZE, m'n fucker. Ik ga even aluminiumfolie pakken, want ik kan het niet meer handelen, want ik moet nog niet op. <laughs> Nee Rico, ik ga het niet roken. Ik moet m'n hoesje maken. Lepelt ie erbij? Lekker man. Stefan! Er is nog geen reactie net dan. I got my fix, Dit spel is onwijs gaaf jongens. <tos> Hij <laughs> mm. <laughs> is down, hij is down bij die stenen. Onwijs super Jupiter wow Lekker! Bounty complete, Ui. Dankjewel, Rico, dat je die bankje aan hebt gezet. Ja, geen probleem. Ja, geen probleem, ja, ja, jongen. Nee, goed. Oeh, oh, drop train! Ja, hier, oeh. Hmm. Zeker die gozer. Waarschijnlijk wel. <laughs> Een <Weird>. T-backen. <laughs> <laughs> In de lucht. In de lucht? In de lucht hier. Ga naar die loadout. Oh, armor is down! Hij is weer. Easy. Easy win. Ik drop gelijk op die loadout drop man als jullie daarheen vliegen. Oh. Wat? Oh. Oké. Oké. Oké. Ja, ik zijn, uh, ja. Hier zijn ja. dat eh uh, Jordi. In de, -de binnenputten. Ja. Hé, <laughs> hey, maar ik drop gelijk op die loadout drop, ja. Ja, nee, fuck jou, hè. Hij is. <laughs> <laughs> nee, ik ga geld voor je zoeken hoor, maar. <laughs> So, what? Right. So, yo. <laughs> <laughs> Why you? Oh, yo! Oh, yo! Oh, ik zie hem. got Daar. Oh, I see him. Where? There. Oh, Up, down. Oh, one shot, one kill! <laughs> hey, team my police! Yeah, come oh, on. Huh? Yeah. Where is he? Yeah, there's three in there. Yeah, there's three in there. Yeah, there's three there. you! <laughs> <laughs> <laughs> Ja komt ie. Ja. Ik heb zelf revive. Ah nee nee nee nee nee nee nee nee nee Lekker maat. oh Wow. Fucking hell. Uh oh. Uh oh. Ik moet binnen ik moet binnen. Je bent in my my and my Ladies Hoppa! Ja. Bye <laughs> bye, Jackers! <laughs> Hé hey joh, ik ga dood door de fucking cockpit van die helikopter! <laughs> <laughs> Echt jongen. <laughs> ik hier een bounty ideeën Objective updated. Secure that position. Enemy UAV overhead. I'm on the wheel. Come in a auto, in his U in his U in a auto. What? What? What? Where, What? What? What? We're here, and you return to the front line. If you lose, you die. Time to earn your freedom, soldier. Surprise, motherfucker! Hey, jongens, wij naartoe! Ja, broer, afspraken. Waar gaan we naartoe? Gaan we bonjard? Of gaan we naar poort? Poort is een goeie. Boon of niet? Ah, gewoon mijn boon luk. Oh, ik heb je boon Waarom no, gisteren no, no. ook? Iedereen janken, gelijk dood. Wee! Wee! Wee! Wee! Wee! Wee! Wee! Wee! Wee! Wee! Wil je eerlijk zeggen? Ik heb Jordi wel gemist, man. Gosverdomme. Ja, ik ja. <sweak> <sweak> <sweak> <sweak> je ervan, oh, je kan niet pauzeren op uh, online spraakje? Pauzeren, yeah? oh. pauzeren. Oh, verdomme, ik heb ik even ready gefakt. Wee! Nee! Oeh! Yeah, no. <laughs> ik Zo, wie schoot dat ding af, hè? Ik he! Uh. <laughs> ik hem mis! Ja, ik weet het Zo zou Sowieso ja. dat ze gaan springen. Ja, hebben ze RPG of niet, denk je? Eh, uh, We weet ik niet. In -like. Dat is zo zo'n grauw. Hij is in later jongens. Succes, man. De eetje is gesprongen. Ik heb hem. Eentje was gedowned, maar ik weet niet of die weer de Ja, sowieso. Zo hoort is I'm coming back. Nice. <laughs> Time to earn your freedom, soldier. Ik heb er al twee gedaan, maar. Drie kill. Ik heb hem met mijn granaat. Ja, ja, ja. Ik sta hem gewoon op de zo. Ja, op het dak, op het dak, op het dak, op het dak. Nice! Uh... Uh... Kom op, he! Oh, ah, ik moet een schoon! Van het dak! Van het dak! Ja, oh, ik heb <laughs> <d> <laughs> <laughs> Oh, dat En die weet! Geweldig! nee Haha! Haha! Haha! Haha! Haha! Haha! Haha! Oh shit! Haha! Haha! met Haha! Haha! Is Zo, heb die helemaal parken soms ofzo? <laughs> <was>, uh, <laughs> Sniper! Sniper! Sniper oh! RPG's, een het vuil! Dag jongens! Hier <laughs> <Hold laughs> <You're> waarschijnlijk ook chaos. <laughs> ja. <faust. laughs> <Yeah>. Hmm. Wow! <Whoa. coughs> Shit. Je hoorde hem he! Wat is <laughs> jij ja, nou? Nee, je blijft hier ook gewoon hangen. Ja, even rondkijken. <laughs> even rondkijken! Hij gaat gewoon even rondkijken! Jor, ja, ja. ik die RPG Ja, ik weet het. <laughs> ik moet rondkijken. toch een, mooi <laughs> moet <laughs> een mooie in vinden, jongen. Oh. <laughs> ik ga gewoon even rondkijken! <laughs> <laughs> Daarom is jullie de beste. Ja. Maar dat zei ik gelijk dat zei ik gelijk al. En dan begin. Well, toch weer een minuut langer volhouden. Zo <laughs> allemaal het wel. Kijk, mijn oh, skills shit. dan. Zie je het allemaal mis. Alleen omdat ik die uitwijkende move deed. je kan mensen Ik like shit. Oh. Oh. ja nee kijk je nou allemaal een konter praten hoor. Nee, om niks. Doe gebeurt niks. Hij gaat gewoon even bij de gezantskies. Vlieg zo tegen die bomen, let op. Oh. Oh. Oh. No. Bye bye. I love you.